of het nu gaat over informatieve, promotionele of educatieve content, het gebruik van video om een duidelijke boodschap over te brengen, wordt steeds populairder. Om materiaal van verschillende bronnen samen te brengen tot één samenhangende video, hebben we een tool nodig als Premiere Pro. Premiere Pro is een professioneel editingprogramma dat ons veel controle geeft over onze video. Tijdens deze tweedaagse opleiding laten we je kennis maken met de video- en audio-workflow van Premiere Pro en bekijken we ook zaken zoals color grading, effecten en motion graphics. Na deze twee dagen ben je in staat een video te monteren op professionele wijze.